Wie aan lobbyen denkt, denkt vaak aan grote bedrijven met diepe zakken, goede connecties, aan geheime ontmoetingen met politici en aan de achterpoortjes van de politiek. Het klinkt allemaal nogal louche, maar klopt het ook. Daarover wil ik het met jullie hebben in het komende kwartier. Is lobbyen legale corruptie? Vanuit het Vlaams parlement. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Misschien herinneren jullie nog wel dat een tijdje geleden de plannen van chemiereus Ineos te gemoederen aan het beroeren waren. Ineos, een Brits chemiebedrijf, wou in de haven fabrieken bouwen om er schaligas te kunnen gaan omzetten in grondstoffen voor de plasticindustrie. Nu, om die fabrieken te kunnen bouwen hadden ze natuurlijk ook omgevingsvergunningen nodig en konden ze best wel wat subsidies gebruiken. Ze gingen dus aankloppen bij de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen. En die gaven hun ook die steun. Die zorgden voor die subsidies en die omgevingsvergunningen. Nu, die plannen die hadden heel wat controversiële elementen bij zich. We zagen bijvoorbeeld dat uh, milieuorganisaties er tegen in protest kwamen omdat die fabrieken de CO2-uitstoot wereldwijd de hoogte in zouden jagen en bovendien moest er ook nog eens 55 hectare bos voor gekapt worden. Die organisaties zoals Greenpeace, Natuurpunt en Bon Beter Leefmilieu gingen daarom over tot juridische procedures en sommige van hen ondernamen zelfs een bezetting van het bewuste bos. Ondertussen is de bouw van een van die fabrieken al helemaal geschrapt geweest. Wat we hier hebben gezien is eigenlijk een voorbeeld van lobbyen of belangenbehartiging waarbij er zowel een bedrijf betrokken was als dus die verschillende milieuorganisaties. We zien hier ook dat die milieuorganisaties toch wel wat successen hebben kunnen boeken. Maar als we aan lobbyen denken, dan associëren we dat toch al gauw met Big Oil, Big Pharma, de bankenlobby, de tabakslobby, de autolobby. We denken aan die schandalen waarbij er in het nieuws naar buiten komt dat de politiek eigenlijk jarenlang weinig kritisch stond ten opzichte van die belangen en dat die dominant waren, bijvoorbeeld. Of dat de politici ronduit betrogen zijn geweest. Dat komt in het nieuws. Maar klopt dat ook? Zijn het steeds die multinationals met goede connecties, diepe zakken, die in achterkamertjes deals kunnen gaan bedisselen met beleidsmakers? Zijn het degenen met het meeste geld die ook het meest invloedrijk zijn? En betekent dat dan ook dat NGO's en burgergroepen steeds aan het kortste eind trekken? Is dat dan wel democratisch? Voordat we die vraag kunnen beantwoorden, wil ik graag even stilstaan bij wat lobbyen dus eigenlijk is. En hoe het in zijn werk gaat. Met lobbyen bedoelen we een actie waarbij belangengroepen zoals bedrijfsassociaties, beroepsorganisaties, de vakbonden, maar dus ook die NGO's, die individuele bedrijven of zelfs jij en ik als individuele burger, eigenlijk gaan trachten het beleid te gaan beïnvloeden door politici, ambtenaren, hun medewerkers te gaan overtuigen van jouw standpunt, van uw zaak. En we zien in België zijn er op een dagdagelijkse basis een enorme hoeveelheid organisaties en lobbyisten daarmee bezig met die belangenbehartiging. Ons Antwerpse onderzoeksteam heeft zo wel meer dan 2000 organisaties ontdekt die actief zijn op het Vlaamse, het Nationale en het Waalse niveau. Lobbyen gebeurt dus echt op heel veel dossiers ook, van onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, economie en milieu. Alles komt aan bod. En over alles wat je kan indenken, kan je lobbyen. Nu, hoe bereik je dan die beleidsinvloed? Wat kan je doen, wat moet je doen om succesvol te zijn en het beleid naar je hand te zetten? In de politieke wetenschappen maken we doorgaans een onderscheid tussen twee soorten van lobbystrategieën. Enerzijds hebben we de insightstrategieën. Dat zijn strategieën en acties die je gaat ondernemen waarbij het rechtstreekse contact, het persoonlijke contact, centraal staat tussen dus de lobbyist en... De beleidsmaker. We kunnen denken aan uh, bijvoorbeeld telefoongesprekken, een keer langsgaan op een kabinet om je standpunt te gaan verdedigen of een e-mail uitsturen bijvoorbeeld. Persoonlijk rechtstreeks contact. Aan de andere kant hebben we ook outside-strategieën. Met outside-strategieën bedoelen we acties, zoals protesteren of persberichten uitsturen waarbij eigenlijk het doel is van die bedrijven en die organisaties om via de nieuwsmedia druk uit te oefenen op beleidsmakers, doordat ze de publieke aandacht voor hun zaak dan vergroten. Nu, lobbyen is zeker geen koud kunstje. Het vergt wel wat werk. En vaak betekent dat ook om succesvol te zijn dat je verschillende van die strategieën inside-outside gaat combineren en gaat aanpassen aan de politieke context waarin je, je begeeft als lobbyist. Wie zijn de mede- en tegenstanders op het politieke toneel? Is er veel of weinig aandacht voor dit dossier waar jij op actief bent? Staat jouw thema hoog op de politieke agenda? Welke argumenten zullen er overtuigend zijn als je in een gesprek gaat? Is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een uh, coalitie te gaan vormen met gelijkgestemde organisaties? Een veelheid aan tactische keuzes moet gemaakt worden en aan een succesvolle lobbycampagne ligt dan ook vaak een gedetailleerd communicatieplan, onderzoek en grondige dossierkennis aan de basis. Dat betekent ook dat lobbyist zijn uh, vakmanschap vereist. Het vereist professionaliteit en expertise. En dat verklaart onmiddellijk ook waarom het niet iets is wat jij en ik tijdens onze lunchpauze wel even gaan klaarspelen. Het maakt dat lobbyist zijn een beroep is en daar is op zich niks mis mee, want je hebt die vakmanschap en die expertise, die professionaliteit nodig om overtuigend te kunnen zijn. Nu, we weten wat lobbyen is, dat er verschillende strategieën zijn en ook dat het geen koud kunstje is om het voor elkaar te krijgen. Wat zegt politiek-wetenschappelijk onderzoek dan over dat negatieve imago dat aan lobbyen kleeft, over het beeld dat bestaat waarbij we dus denken aan he, degene met het de, geld en de goede connecties, die uiteindelijk de bovenhand halen, die steeds winnen hè, in het debat. Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over het feit dat het belang van enkelen primeert boven dat van het publieke belang? Wel, daar heeft onderzoek ons geleerd dat we dat beeld eigenlijk elke keer opnieuw kunnen ontkrachten. Ten eerste heeft onderzoek Vastgesteld. in België dat er dus heel veel belangenorganisaties actief zijn die eigenlijk voor de burger gaan opkomen, voor de wensen en de voorkeuren van de gewone mensen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Vrouwenraad, bus, de Gezinsbond, de vakbonden natuurlijk, maar ook milieuorganisaties. Allemaal versterken zij de stem van het brede publiek doordat ze dus kunnen spreken voor een grotere achterban, een groter collectief. Ten tweede heeft onderzoek vastgesteld dat het niet betekent dat als je veel geld hebt, je automatisch invloedrijk bent. Wat we eigenlijk zien is dat op heel veel dossiers heel veel verschillende lobbyisten actief zijn, heel veel organisaties en bedrijven hun standpunten gaan vertegenwoordigen. En dat er daar dus, hè, dat is dan wel moeilijk om dus vast te stellen, ja oké, okay, wie is er hier nu net invloedrijk? Dat is moeilijk om vast te stellen dan. Maar toch zien we dat er daar burgergroepen ook best wel vaak. De bovenhand kunnen halen, beleid kunnen gaan beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het Oosterweeldossier. Daar zagen we dat actiegroepen zoals Ademloos, Stratengeneraal en Ringland eigenlijk na een jarenlange strijd erin hun slag hebben kunnen thuishalen en erin geslaagd zijn om de overkapping van de Antwerpsring af te dwingen. Die actiegroepen hebben dus gefunctioneerd als een spreekbuis voor de bezorgdheden van burgers en ervoor gezorgd dat het beleid nauwer aansluit bij die wensen van die burgers. kleine kanttekening hierbij is dat we zien dat die burgergroepen vooral succesvol zullen zijn of alleszins veel meer kansen hebben op succes om het beleid te beïnvloeden wanneer het gaat om dossiers waarbij er veel media-aandacht is, waarbij er ook veel organisaties actief zijn, aan het lobbyen zijn in het nieuws, in persoonlijke contacten met die politici, dan en waarbij het politieke conflict ook hoog oploopt. Daar zien we dus dat die maatschappelijke reflex van politici bij uitstek wordt aangesproken. Op die dossiers zijn beleidsmakers gevoeliger voor de publieke opinie en dat betekent dus ook dat die burgergroepen vaker hun slag kunnen gaan thuishalen. Dat is dus veel minder het geval op momenten dat het politieke debat grotendeels buiten de publieke schijnwerpers verloopt. Daar zien we dat die bedrijfsbelangen of die particuliere belangen makkelijker de overhand kunnen halen. Toch kan ik daar ook nog iets positiefs over zeggen, over die bedrijfsbelangen. En dat is mijn derde punt, over waarom dat negatieve beeld van lobbyen toch ontkracht mag worden. We zien dat die bedrijfsbelangen gemiddeld genomen standpunten verdedigen op kwesties waarbij ze in lijn zijn met 50% van de publieke opinie. Dat is zeker niet weinig dus. Op die manier kunnen wij zelf stellen dat het lobbywerk van die bedrijfsbelangen, van die associaties, van die individuele lobbyisten die voor een bedrijf dus opkomen, dat dat niet per se betekent dat dat een vloek is voor de democratische besluitvorming. We kunnen dus eigenlijk wel stellen op basis van die drie punten, kijk, lobbyen, dat, is eigenlijk wel, dat heeft zijn plaats in een democratisch politiek systeem. En dat is ook normaal, want beleidsmakers die hebben niet alle kennis, ervaring en expertise in handen. Het is dus eigenlijk essentieel dat zij kunnen praten, kunnen ideeën uitwisselen, kunnen aftoetsen welke standpunten, welke uh, meningen er leven in de samenleving en daardoor eigenlijk tot beter beleid kunnen komen. Lobbyen wordt pas echt problematisch wanneer we zien dat één soort belang dominant kan wegen op het beleid. Dat willen we voorkomen. Wat kan de politiek dan doen? Welke maatregelen kunnen er genomen worden? We zien eigenlijk dat er al herhaaldelijke oproepen waren van academici, journalisten, parlementsleden zelf, ook vanuit de lobbysector, om eigenlijk te ijveren voor een beter zicht op wie er eigenlijk allemaal lobbywerk verricht, wie met wie contact heeft en wat er dan besproken wordt. Op die punten kan er dus nog heel wat verbetering zijn. Ten eerste kan er meer transparantie gecreëerd worden dan nu het geval is. Ten tweede kunnen we kunnen inzetten meer op de beroepsintegriteit van lobbyist zijn als dus, hè, een dagdagelijkse activiteit die je als job uitoefent. En ten derde kunnen we dus inzetten op een gelijker speelveld, op meer gelijke kansen voor alle soorten van belangen om kunnen gehoord te worden door de politiek. Een eerste probleem is dus die gebrekkige transparantie, waar dus we zien dat er eigenlijk weinig zicht is op wie er exact allemaal lobbywerk gaat verrichten en waarover er gesproken wordt. Nu, het federale parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, heeft net om die reden een lobbyregister, eigenlijk nog niet zo lang geleden, ingevoerd. Om de Kamer te betreden, moet je tegenwoordig je verplicht registreren in dat register met je naam van de organisatie, wie dat er afgevaardigd wordt. Om dus echt toegang te krijgen. Nu, dat is een heel mooi initiatief en we zijn er al verder mee, maar er zijn nog veel problemen ook mee. Eigenlijk valt die registratieverplichting makkelijk te omzeilen. Je kan heel makkelijk buitenshuis een meeting opzetten of gewoon een kabinet aanspreken van een regeringslid, geen registratie nodig. Ook op het Vlaams niveau bestaat zo'n registratieverplichting niet. Een oplossing hiervoor natuurlijk is, vrij voor de hand liggend, de invoering van een lobbyregister op alle overheidsniveaus en daar verder ook aan te koppelen naar het voorbeeld van de praktijken aan de Europese instellingen, waarbij dus ambtenaren en politici ertoe aangezet worden om een logboek bij te houden waarin ze opschrijven met wie ze gaan spreken, welke organisaties en bedrijven er langs mogen komen en waarover er dan gesproken wordt. Een tweede probleem waar we vaak mee te maken krijgen als we het hebben over lobbyen, is dat gebrek aan gedragsregels die eigenlijk ervoor gaan zorgen dat lobbyisten de rotte appels niet meer mogen deelnemen aan het besluitvormingsproces. De rotte appels die uh, ja, valse informatie geven aan politici. De rotte appels die uh, omkoping proberen te bewerkstelligen bij beleidsmakers. Die willen we eruit. Ook daar zien we dat er tegenwoordig goede en bewonderenswaardige initiatieven worden genomen vanuit de lobbysector zelf, waarbij dat de uh, lobbyisten zelf zich verenigd hebben, bijvoorbeeld in de Belgian Public Affairs Community, waarbij zij een deontologisch charter hebben opgesteld, eigenlijk met regels en principes in, waarbinnen dan al de leden van de organisatie hun lobbyactiviteiten moeten uitoefenen. Maar ook daar, dat is nog maar één organisatie, een beperkt aantal leden, dus opnieuw kunnen we een oproep lanceren tot meer en betere deontologische codes voor alle sectoren en voor alle soorten van lobbyisten en organisaties die belangen behartigen. Een derde probleem situeert zich eigenlijk langs de kant van de beleidsmakers, langs de kant van de politici zelf. Daar kennen we zoiets als het fenomeen van de draaideur. De draaideur tussen de lobbysector en een politiek mandaat opnemen, of omgekeerd, vanuit een politieke carrière, na afloop van uw mandaat, overstappen naar de lobbysector. Dat zorgt dus voor een belangenverstrengeling vaak. Op die manier kunnen we denken aan regels om die overstap minder makkelijk te maken. Om bijvoorbeeld een afkoelingsperiode in te lassen na afloop van een politiek mandaat, waarbij er niet direct mag overgestapt worden naar een lobbyjob als politicus. Laatste probleem dat ook direct het moeilijkste is om aan te gaan pakken, namelijk werk maken van een meer gelijk speelveld. We zien hier in onderzoek keer op keer op keer, dat bedrijfsbelangen talrijker en prominenter aanwezig zijn in dat besluitvormingsproces dan die burgergroepen. Dat is een onevenwicht en dat willen we rechttrekken. Of toch evenwichtiger maken, zoveel als mogelijk. In België hebben we daar al een aantal goede mechanismen voor. We hebben overheidssubsidies waarbij we organisaties gaan sponsoren om hun werking te gaan professionaliseren en meer expertise te kunnen gaan uitbouwen. Op die manier kunnen we die eigenlijk laten bijbenen met die bedrijfsbelangen die vaak veel meer geld en middelen hebben. Een ander mechanisme dat we in België hebben om dat gelijke speelveld te creëren, zijn de adviesraden. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen bijvoorbeeld heeft een meer gelijke samenstelling, wie dat er mag zetelen in de raad, tussen economische belangen en consumentenbelangen, bijvoorbeeld, maar ook zeker dus de werknemersbelangen, de vakbonden. Dat wordt gebalanceerder. En op die manier hopen we dus dat er dus ook meer gebalanceerd advies tot bij de regering raakt wanneer die beleid gaat maken. Dat zijn al goede, goede zaken die we hebben in ons land, maar het kan nog beter. En dit maakt het moeilijk om op te lossen, want waar ik nu voor pleit is dus een grotere bewustwording bij die beleidsmakers om eigenlijk meer te kijken naar van wie heeft er nu eigenlijk weinig kansen om deel te nemen aan dat besluitvormingsproces. Welke stemmen horen we nauwelijks? Zijn we niet te veel bezig met de usual suspects subsidies te geven, in adviesraden te laten zetelen en uit te nodigen om een gesprek te komen voeren? Welke stemmen komen er niet aan bod? En moeten we dus structureeler gaan ondersteunen, zodat die wel meer kansen hebben om gehoord te worden? Oké. Okay. Ik heb nu allemaal problemen opgelijst en mogelijke oplossingen ook al wel, maar toch, we zijn er nog niet. En er is echt nog wel veel werk aan de winkel om lobbyen beter te reguleren in België en in Vlaanderen. Is lobbyen dan legale corruptie uiteindelijk toch nog altijd? Natuurlijk niet. Wat we keer op keer ook zien in wetenschappelijk onderzoek, is dat lobbyisten, belangengroepen, kunnen functioneren als een noodzakelijk of gewenst zelfs doorgeefluik voor eigenlijk de standpunten, de meningen die leven onder hun achterban en niet te vertalen naar de politiek. Op die manier komt er eigenlijk echt beter beleid tot stand, wordt de democratie versterkt. Lobbyen mag dus echt wel in een positiever daglicht worden gesteld.